Hoe komen mijn medische gegevens veilig in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving? Mijn medische gegevens staan in de computer van de zorgverlener. Bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, GGZ-instelling of apotheek. Het gaat hier wel over mijn persoonlijke gegevens. Ik vind het belangrijk dat deze gegevens veilig in mijn PGO komen. Dat gebeurt veilig als mijn zorgverlener en mijn PGO allebei het MET-mij-label hebben. Dan weet je zeker dat jouw medische gegevens op een veilige manier van de computer van je zorgverlener naar jouw PGO verstuurd worden. Hoe werkt dat eigenlijk, het ophalen van mijn medische gegevens? Laat ik mijn PGO er eens pakken. Dat kan op mijn telefoon, tablet of computer. Ik zoek mijn zorgverlener op in mijn PGO. Eens even kijken... Dr. Jansen. Yes, gevonden. Om mijn medische gegevens op te halen, moet ik me eerst identificeren met DigiD. Op die manier bewijs ik dat ik het echt zelf ben. Zo maak ik op een veilige manier verbinding met de computer van Dr. Jansen. Een kopie van mijn medische gegevens wordt nu veilig verstuurd van de computer van Dr. Jansen naar mijn PGO. De gegevens staan nu in de PGO. En ze blijven ook in de computer van Dr. Janssen staan. Als ik daarna weer bij de dokter ben geweest, staan de gegevens over dat bezoek niet automatisch in mijn PGO. Ik moet dan opnieuw via DigiD mijn PGO verbinden met Dr. Janssen. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl Wil je meer weten over wie je gegevens in je PGO kunnen bekijken? Ga dan naar deze video.